Ik ben Roelien Helling-Wiethoed, ik ben uh, getrouwd, ik heb kinderen, kleinkinderen en ik werk nog parttime in een modewinkeltje. Ik heb een behandeling gehad aan mijn handen, dat was een uh, kleine prikjes en dat was na een paar, twee dagen was dat helemaal weer uh, ja, mooi gaaf opgevuld en het ziet er beter uit. Nee, daar, nee daar ik, ik vond het niet eng. Maar soms denk je na over de noodzaak. van Is het echt wel nodig? Of, of, hè? Want het is eigenlijk een luxe ding. Om te laten doen. Maar ik ben er heel erg blij mee. Ja, eigenlijk helemaal niets op aan te merken. Niks onprettig. We hebben ook nog gelachen. Dus nee, dat was, dat was prima. Nou, aan mensen die... Uh daar last van hebben die hun handen wegstoppen of in hun broekzakken doen de hele tijd en denken van goh ik heb ja, ik ja voel me niet meer zo happy daarmee dan zou je kunnen zeggen van goh joh luister is wat aan te doen ga, laat je informeren nee het is prettig het is gewoon eh, ja je wordt gerustgesteld en eh, op je gemak ben je dus dat is allemaal prima